Goedendag, het was een koude nacht op veel plaatsen, het vroor, hier kunnen we dat mooi zien, wat berijpte bloemetjes. Hier nou, moesten ook autoruiten gekrapt worden en ja, dat kan natuurlijk heel makkelijk als de minima onder het vriespunt liggen. En dat was op sommige plaatsen het geval, met name in het oosten op anderhalve meter hoogte, temperatuur onder nul. Aan de grond was het op veel meer plaatsen nog licht aan het vriezen. Komende nacht kan dat lokaal ook wel weer gaan gebeuren. Verder begon de dag prachtig, mooi met veel blauwe lucht. Dit is in Limburg op de golfbaan, heerlijk weer. Geleidelijk aan kwamen er wel stapelwolken. En vanmiddag kan er ook nog plaatselijk een bui gaan vallen. Dat is niet helemaal uitgesloten uit een grote stapelwolk. We gaan eens even naar het weekende kijken. We hebben het al veel over volgende week gehad. Want de temperatuur gaat volgende week oplopen dankzij een hoge drukgebied. En dat betekent dat we mooi lenteweer gaan krijgen. Maar voor het zover is hebben we natuurlijk eerst nog even met het weekeinde te maken. En dan zien we toch wel wat verschillen in het weerbeeld in het land. En ik ga proberen dat zo duidelijk mogelijk uit te leggen. We beginnen met de weerkaart van zaterdagochtend... en dan zien we boven het zuidwesten van het land... dat daar wel wat wolkenvelden aanwezig zijn. In het midden van het land... Daar is het toch op veel plaatsen vrij helder en zonnig weer. Dat geldt ook voor het noorden. Maar wat we ook zien is dat in het oosten er langzaam maar zeker meer bewolking binnen gaat schuiven. En we krijgen dan in de loop van de dag een tweedeling. Want deze bewolking die zal naar het zuidwesten weggedrukt worden als het ware. Terwijl deze bewolking meer komt opzetten. Als ik de animatie aanzet kunnen we dat ook zien. En dan krijgen we in de middag dus duidelijk flink wat zon in het westen en midden van het land. Terwijl het in het oosten over het algemeen meer bewolkt zal zijn en misschien dat uit die bewolking ook nog wel een spatje regen gaat vallen. Ook zondagochtend is dat mogelijk. We kunnen dat hier heel duidelijk zien op de weerkaart. Die zondag die zal ook nog wel die tweedeling hebben waarbij het risico is dat de bewolking nog wat meer naar het westen gaat schuiven en dat dan de zonnige periode alleen voor de kustgebieden zijn. Overigens staat er zaterdag ook een stevige wind uit noordelijke richtingen. Boven land is die over het algemeen matig, aan zee toch wel vrij krachtig. We hebben de tweedeling zo geschetst op de weerkaart. De bewolking dus in de middag in het oostelijk deel van het land. Terwijl in het westen echt nog wel die zonnige periode aanwezig zijn. En de temperatuur die varieert dan zo'n beetje tussen 10 en 15 graden. De laagste temperaturen in het noordoosten, Omdat die noordenwind natuurlijk daar voor die afkoeling zorgt. Uit de bewolking kan hier en daar ook een spatje regen vallen. Dat zal vooral in het grensgebied gaan gebeuren op zaterdag... maar op veel plaatsen blijft het gewoon droog. Zeker in het westen van het land... De zondag eigenlijk een beetje in hetzelfde beeld. Nog steeds die wolkenvelden vooral in de oostelijke helft van het land. Terwijl in het westen de zon nog kan doorbreken. Maar zoals gezegd, die bewolking dringt wel wat meer op naar het westen. Dus het zal uiteindelijk toch vooral in de kustgebieden zijn waar de zon zich laat zien. De wind die waait nog steeds uit het noorden. En het wordt zo'n 12 tot 15 graden. Ja volgende week gaat dus dat hoge drukgebied opbouwen boven Scandinavië. Dat gaat voor ons voor een oostelijke stroming zorgen. En ik heb hier nog even de temperatuurpluim geschreven. Het begint allemaal wat voorzichtigjes, dus eerst nog zo rond die 14, 15 graden. Maar in de tweede weekhelft gaan we echt wel richting de 18 graden, misschien lokaal wel 20 graden. In het zuiden van het land is die kans nog wat groter. En als we dan nog even naar de neerslag kijken, nou, dan zien we inderdaad dat in het weekeinde er nog een zwak signaal is. Met name op de zondag, de dagen erna droog weer. Volgende week lijkt echt wel een droge week te worden. En als we dan in het nieuwe weekeinde gaan komen, dan neemt de kans op neerslag weer toe. Fijn weekend.